Diversiteit is geen verhaal van pro en contra's meer. Diversiteit uh, is een realiteit. We, we zullen het de komende jaren, de komende decennia, ermee moeten doen. Uh, wij zijn uh, onderweg naar een school in Waregem. Uh, ik ga zometeen in gesprek uh, met leerlingen van het vierde jaar. Uh, AASO-leerlingen. Ja, Er zijn weinig uh, migranten in onze school. Ik heb uh, tot... Ja tot nu eigenlijk heel weinig contact gehad met moslims. Dus ik uh, toer rond in Vlaanderen, ik uh, ga zoveel mogelijk in gesprek met, uh, met leerlingen om te luisteren wat er uh, binnen die groepen leeft uh, en ik uh, praat vooral over uh, de problematiek en de uitdagingen uh, die we vandaag hebben. Denk aan uh, uh, de islam en de linken met, uh, met extremisme. Ze zien de media, ze zien nieuws. Door het beeld dat er heerst van de islam eh, merken wij bij bepaalde leerlingen toch wel een negatief beeld. Ik denk ook een beetje door het gebrek aan eh, ervaringen met moslims, ontmoetingen met moslims. En daarom vond wij het zeer belangrijk dat iemand als Khalid ook wat meer duiding kon geven. Uh, goedemorgen allemaal. Ik uh, stel mezelf even heel kort voor. Ik ben uh, Khalid Benhadou. ik kom uit Gent. Ik ben daar op dit moment imam van de grootste moskee. Uh, om te beginnen, islam betekent, komt van het Arabische woord salaam en betekent vrede. Uh, ik vind het dan heel jammer en verschrikkelijk dat islam vandaag vaak geassocieerd wordt met alles behalve vrede. Ja, het is wel... Goed vind ik nu dat we Khalid nu eens hebben horen praten. Omdat je dan ook weet hoe het van, van hun kant is. Ik denk dat onze gesprekken ook goed zijn, niet enkel voor moslims, maar ook vooral voor mensen die de islam niet kennen, niet moslims. Omdat zij vaak ook een eenzijdig beeld krijgen. Eh, door naar de media te kijken. De linken die worden gelankt, vaak met eh, extremisme, met terrorisme. En dat is vaak ook hetgeen wat blijft eh, hangen. Wat er nu is gebeurd met aanslagen, en denkt als de IS weg gaan zijn, dat er ook niet andere mensen weer opnieuw aan hun. Als er niet voldoende investeringen worden gedaan om mensen terug onderwijs te geven, om mensen terug werk te geven, dan verschijnt er inderdaad na zoveel jaar opnieuw een monster. Eh, IS 2.0. Ik hoop dat ze door Kalit te horen minder gaan voor algemeen. En Ik hoop ook dat er iets wat minder angst zal zijn, omdat ze ook de, het islam. En moslim zijn wat beter hebben leren kennen, ook van een imam die erover vertelt. En een imam die vertelt over vrijheid. Een imam die vertelt over ontmoeting met elkaar, over dialoog met elkaar. Wanneer je elkaar ontmoet, dan opent er ook voor jullie een nieuwe wereld. Mekaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan, verbreedt jullie gezichtsveld. En zorgt ervoor dat jullie ook durven kijken naar de wereld vanuit een andere bril. Soms is een ontmoeting met één moslim voldoende om een genuanceerder beeld te te hebben over de islam. Soms moet je ergens een ankerpunt hebben, soms moet je een buurman hebben, soms moet je de bakker hebben waar je naartoe gaat die moslim is. En in wezen zijn we in de eerste plaats allemaal mensen. En vaak worden we gedreven door dezelfde zaken en staan we eigenlijk voor dezelfde uitdagingen. Alleen moeten we daar soms achter komen en moeten we soms elkaar ontmoeten om te beseffen eigenlijk zijn we toch niet zo verschillend. Het is eigenlijk zo dat wij een veelkleurige school zijn, waar dus heel veel verschillende ja, mensen van verschillende origines samenleven. Samen in de klas zitten, samen les krijgen. Um, is het toch wel belangrijk dat we hier geen polarisatie op school krijgen en elkaar met de vinger gaan wijzen. Niemand zet aan tot geweld. Waar je ook in wil geloven, wat ook jouw mening is, waar je ook van overtuigd bent, welke waarheid je ook hebt. Je zet nooit aan tot geweld. De kwaliteit heeft me echt veel geraakt. Want hij heeft, hij heeft veel informatie. Hoe heet Khalid. Khalid heeft, leest boeken. Hij houdt zich altijd bezig met andere culturen. En dat heeft me echt veel binnen geraakt. En ik had een voorbeeld, voorbeeld nemen van hem om vanaf nu andere informatie te zoeken van andere culturen. Wij als moslims wij, wij zijn we bon met bidden enzovoort. Maar bij ons is dat normaal. Maar we worden soms aangezien als een extremist. Wat kunnen we eraan doen om ons alleen. en de andere mensen te tonen dat we dat gewoont hebben, om te bidden en dat dat een soort belofte is van ons. Dus op het werk of op school worden we soms als aangezien als een extremist en dat is niet leuk voor ons. De negatieve beeldvorming rond islam. hoe ze daar het best mee kunnen omgaan. Want ik kan best denken dat sommige mensen, ook moslims, het moeilijk hebben om dat een plaats te geven. Ze voelen zich geviseerd. Uh, zij voelen dat zij niet erkend worden altijd in die identiteit van hen. Hoe ga je daarmee om? Maar inderdaad, vandaag is er angst en die angst leidt ertoe dat het minste al bijna gezien wordt als problematisch of als, als radicaal of als extreem. Dan kan dat net frustraties in de hand werken bij heel veel jongeren hè, die zich gefrustreerd voelen van ik word niet erkend, ik ben helemaal niet radicaal, ik ben niet extreem. Maar natuurlijk heb je daarnaast ook regels op school. Je kan niet zeggen, uh, uh, ik wil mijn religie beleven op een manier waardoor ook jouw lessen op school daardoor in problemen komen. Ik kan best begrijpen dat de leerkrachten vandaag die afstuderen, dat het soms moeilijk is om recht te kunnen doen aan al die deelidentiteiten die daar samenkomen in die klas. Um, en dat is denk ik de leerkracht van de toekomst. Hoe kan hij erin slagen om de wereld, mee te nemen in zijn lessen, om te begrijpen dat de wereld, de, de klas is binnengekomen. Leerlingen stellen vragen en leerkrachten kunnen daar niet op antwoorden. Ik heb geen islam gevolgd, wat weet ik ook over de Koran, heel weinig. Ja, bepaalde vragen van leerlingen en of dat dan nu de Belgen zijn of zelf moslims en zo, um, ja. is toch belangrijk om daar een antwoord te kunnen op formuleren. Dus ik denk dat uh, uh, idealiter de leerkrachten over vijf jaar de leerkrachten moeten zijn die diversiteit omarmen, dat ook als een verrijking zien en niet gaan problematiseren. Ja, ik denk dat dat de leerkrachten van, van de toekomst is. Ja.